Ik ben Willeke Alberti en dit is mijn ode aan de sport. Hoe heerlijk is het om weer samen te fietsen, zwemmen, hardlopen, zingen. Dat wil toch iedereen? Want samen zijn is samen lachen, samen sporten. Blij om met elkaar te zijn. Samen zijn... Is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen sportief te zijn, dat wil toch iedereen. Ja mensen, gewoon lekker samen zijn, sporten en gezond blijven.